Waarom mag je niet op een koraal gaan zitten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hallo, allemaal. Ik ga het nu over koraalriffen hebben. Dus wat zijn eigenlijk koralen? En mag je echt op een koraal gaan zitten? Nee, mag je niet. En wat deze man daar doet, hij zit niet uh, op een steen. En hij gaat ook niet zitten op een steen die begroeid is met planten. Hij zit op een koraal. En een koraal, dat is een dier. En je gaat beter ook niet op koralen stappen. Anders heb je een lelijke jaarpad in een mooi koraalref en de koralen gaan helemaal stuk. Dus wat zijn koralen? Als je kijkt naar deze foto's, dan denk je eerder koralen, dat koralen planten en geen dieren zijn. Maar wel, koralen zijn dieren. En ze beginnen te groeien en je vindt ze in vele vormen. Bijvoorbeeld, dat is een koraalkolonie, die is van kalksteen. Dat is een massieve koraalkolonie. We hebben ook kolonies die zijn vertakt. Of hier kolonies die zijn bladachtig. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van koraalkolonies te vinden. En deze beginnen als heel kleine larven die in het water drijven. En hier zie je een video van koralen die hun eieren in het water loslaten. En die eieren die drijven dan met de stroming en uit de eieren komen larfjes uit. En die larfjes die gaan verder drijven met de stroming naar ergens toe. En ze moeten een harde grond vinden op de bodem van de zee om zich te kunnen neerzetten. Als ze een harde grond gevonden hebben, dan ondergaan ze een metamorfose. Ze veranderen zich naar een Polyp. en deze polyp, die begint zich te delen, en de andere polypen delen zich ook, en ze delen zich en delen zich en delen zich, en op het einde krijg je een kolonie van heel veel kleine polypen die een kalkskelet afscheiden. Een koralpolyp is een heel simpel organisme. Die is gewoon een zak met een opening en rond die mond zitten tentakels. En in die tentakels zijn netelcellen. En met deze netelcellen kunnen ze kleine dieren vangen en doden, bijvoorbeeld kreeftjes die in het water drijven. Dus ze voeden zich uh, met andere dieren en eten die op. Dus het zijn echt inderdaad dieren. Maar ze lijken erg op planten. Maar waarom is dat? Waarom lijken ze zo op planten? Omdat in hun weefsel. Zitten heel kleine arches. En deze arches, die heten zooxantellen. En zooxantellen kunnen, zoals planten, fotosynthese doen. Dus met het zonlicht en kooldioxide en water en de energie van het zonlicht kunnen ze organisch materiaal aanmaken. Dat zijn bijvoorbeeld zuikers. En natuurlijk produceren ze ook zuurstof. En deze zerkers, die geven ze. Aan de koraal, aan het dier. En dat dier kan dan deze suikers gebruiken om weer energie te gewinnen. En dan ontstaat water en kooldioxide. En dat gaat terug met afvalstoffen, terug naar de algen. En zo worden de algen bemest en kunnen weer fotosynthese doen en suikers produceren. Dus ze leven heel nauw samen, en dat uh, noemen we een symbiose. En omdat ze zoveel energie krijgen van de zooxantellen, van die alchen die fotosynthese doen, kunnen ze heel grote kolonies opbouwen, die veel groter kunnen zijn als deze hier. Op het foto kunnen jullie een äh, kolonie zien in de Rode Zee, die is drie meter hoog in het ondiepe water. En geologen die hebben daar een gat geboord en in die boorkeren. Daar kan je dan jaarlijks ringen zien. En je kan de leeftijd bepalen van de kolonie. En dat hebben ze gedaan. Ik gaat gewoon die jaarlijkse ringen tellen. En ze konden zien dat die kolonie was begonnen te groeien tijdens de Franse Revolutie. Dus die is ja, meer dan 200 jaar oud. Dus koralen kunnen heel oud worden. En het duurt heel lang tot ze die heel grote uh, kolonies van kalksteen kunnen opbouwen. En omdat ze zo op planten lijken, heten ze ook bloemendieren. Waar vinden we nu koralen? Koralen vinden we vooral in de tropen, waar het lekker warm is. Op die kaart kan je de koraal rood aangeduid zien, de koraalriffen. En ze, zijn, ze komen voor in een gebied waar het warm is. Minimumtemperatuur moet 20 graden zijn. Dus dat is het gebied tussen die oranje lijntjes. Soms vind je in de tropen geen koralriffen, maar soms vind je ook buiten de tropen koralriffen. Hoe kan dat? Omdat er stromingen zijn, oceaanstromingen. Als er koude stromingen zijn, dan zijn er geen koralriffen in de tropen, zoals langs de kust van Zuid-Amerika in Peru bijvoorbeeld. Maar als er warme stromingen zijn, die bijvoorbeeld naar noorden gaan, bijvoorbeeld de Golfstroom, dan heb je ook koralriffen in Florida of in Bermuda, buiten de tropen. Dus temperatuur is heel belangrijk ähm, voor ähm, de koralen. De oppervlakte die de koralen bedekken is ongeveer negen keer de oppervlakte van België en dat is minder dan 1% van de oceaanoppervlakte. Er zijn verschillende vormen van Koraalriffen. en op dit foto kan je een kustrif zien euh, langs een tropische kust. De verschillende vormen zijn kustriffen, net zoals op het foto, maar ook platformriffen en barrièreriffen. Barrièreriffen zijn ver weg van de kust. En het grootste riff op ons planeet is het grote barrièreriff in Australië. En dan is er ook nog een speciale vorm van een koraalriff en dat is een atoll. Wat is een atoll? Dat is een ringvormige structuur. En Charles Darwin was de eerste die een theorie had opgesteld. Hoe zo'n atol kan ontstaan. Hij heeft een boek geschreven in 1842, De Verspreiding en De uh, Structuur van de Koraalriffen. En hij heeft die theorie opgesteld dat er een vulkaan is, een onderzeese vulkaan, en een eiland ontstaat. En dan komen de larven van de koralen en die hechten zich vast op de harde grond en dan begint een koraalrif een Kustrif, te groeien. Maar met de tijd begint die uitgedoofde vulkaan te dalen. Het eiland zinkt naar beneden, maar de koralen blijven naar boven groeien, omdat ze in het licht willen blijven, in het ondiepe water, omdat die aljes fotosynthese doen. En met de tijd zinkt het eiland beneden de zeespegel. En wat op het einde overblijft, is een ringvormig eiland, uh, koraalruf. En dit is dan een atol. In koraalriffen leven heel veel soorten. En uh, de meeste soorten, die vind je in Zuidoost-Azië. Hier is een kaart met de biodiversiteit van de koralen. De rode kleuren, dat zijn heel veel soorten. De gele uh, kleuren, dat zijn weinig soorten van koralen. En wat je onmiddellijk kan zien, dat het centrum in Zuidoost-Azië is. Daar zijn de meeste soorten van koralen. Maar ook van andere dieren die in koraalriffen leven, bijvoorbeeld vissen. En dit gebied in Zuidoost-Azië, dat wordt ook koraalhoek genoemd. In koraalriffen vind je niet enkel koralen, maar vissen, sponsen, kreeften, heel veel soorten. Ongeveer 100.000 soorten zijn bekend in koraalriffen. Dat is heel veel. En we schatten dat er waarschijnlijk rond 1 miljoen soorten leven in koraalriffen. Koraalriffen zijn dus heel belangrijk voor de biodiversiteit van de oceaan. Ze zijn echt het centrum van de biodiversiteit in de oceaan. Maar ze zijn ook belangrijk voor de mens. In eerste instantie een bron van voedsel. Er is heel veel visserij in vooral ontwikkelingslanden. En de mensen zijn afhankelijk van wat ze kunnen vangen in een koraalrif. Er is berekend dat de waarde van de Koraalriffen op Aarde 9,9 biljoen euro per jaar is. Dat is heel veel. Ze spelen ook een rol voor de bescherming van de kust tegen golven en stormen en erosie. En omdat heel veel organismen in een Koraalrif toxines produceren, sponsen, koralen zelf ook en andere organismen, omdat ze met elkaar concurrentie hebben voor plaats, produceren ze toxines. En dat is een potentiële bron voor geneesmiddelen die we ook kunnen gebruiken. Dat is een reden waarom koraalriffen en de biodiversiteit in koraalriffen ook voor ons mensen zo belangrijk is. In het nieuws kunnen jullie horen dat de koraalriffen erg bedreigd zijn. Om de reden van klimaatverandering wordt geschat dat waarschijnlijk de koraalriffen als de opwarming van de aarde zo verder gaat. Die zullen verdwijnen äh, tegen het einde van ons eeuw. Het probleem met de klimaatverandering is de opwarming van de aarde, en dat betekent ook een opwarming van de oceaan. En koralen zijn heel gevoelig. En als de temperatuur maar 1 tot twee graden boven het gemiddelde maximumwaarde ligt, dan stoten ze hun algen, hun zooxanthellen uit, en dan zijn ze een bron van voedsel kwijt. En dat betekent dat ze minder voedsel hebben. Ze moeten zich dan met de kreeftjes voeden, die ze gaan vangen, Maar dat is niet voldoende. Als de temperatuur weer naar beneden gaat, dan kunnen ze de zorgzantellen weer opnemen van het water en kunnen overleven. Maar als de temperatuur hoog blijft, dan gaan ze gewoon verhongeren. En dat is in de laatste jaren gebeurd in het grote barrierenriff, waar 50% van het grote barrierenriff van Australië gebleken is. De koralen hebben de zooxantellen uitgestoten en de koralen zijn gestorven. Dus 50% van het riff is dood, van het grootste riff op aarde. op dit foto kan je een koraalkolonie zien, äh, zien. Het bruine gedeelte, dat is het gedeelte waar de koraalpoliepen leven en zooxantellen in hun weefsel hebben. En dus hebben ze die kleur. Maar als ze die uitstoten, dan worden ze transparant en dan kan je het witte kalkskelet zien. En daarom bleken ze: je ziet het witte kalkskelet door hun weefsel. En als ze doodgaan, dan uh, beginnen viren de koralen te overgroeien. Een ander probleem is vervuiling. De klimaatverandering dat is een globaal probleem. Vervuiling is een lokaal probleem. Je hebt bijvoorbeeld nutriënten die met rivieren en afvalwater in de kustwateren terechtkomen. En die nutriënten bemesten die dan de viren en dus kunnen de viren de algen overgroeien. Een ander probleem met toerisme bijvoorbeeld zijn toxines of toxische stoffen in zonnecremes. En als heel veel mensen op een bepaalde plek in een koraalriff gaan zwemmen en iedereen gebruikt zonnecreme, dan komen veel te veel van deze giftige stoffen terecht in het in koraalriff en dan worden de koralen ziek of kunnen zelfs sterven. En om die reden hebben landen zoals bijvoorbeeld Palau of Hawaii het gebruik van bepaalde zonnecremes verboden. Die mag je dan niet meer gebruiken om de koralen te beschermen. In ontwikkelingslanden heb je een groeiende bevolking die vis nodig heeft om zich te voeden. Dus in die landen heb je een overbevissing van die koraalriffen. En er zijn heel belangrijke vissen die viren opeten en dus vermijden dat de viren. Koralen kunnen overgroeien. Maar als je te veel visserij hebt, ja, dan verdwijnen die vissen en dan kunnen de viren de koralen overgroeien. Op land is heel veel menselijke activiteit en wat we bijvoorbeeld hebben, vooral in de tropen, waar ook de koraalriffen zijn, is ontbossing. Ontbossing voor landbouw. En dan heb je erosie en sedimentatie. Dat betekent sediment gaat met de rivieren naar de kustwateren en dan heb je geen helder water meer, maar troebelwater. En dan krijgen de koralen en hun tellen niet meer genoeg licht om fotosynthese te kunnen doen. Dus dat is ook slecht voor de koralen. Een ander probleem is massatourisme. De regio's waar de koraalriffen zijn, zijn heel mooi en veel mensen willen graag gaan dörken en naar de tropen gaan. Maar als er ja, te veel hotels zijn die hun afvalwater gewoon in de zee uh, laten vloeien, uh, ja, dan heb je een probleem met vervuiling. Als er ook veel mensen zijn die graag op restaurant vis eten, dan krijg je ook weer een probleem met overbevissing. En tenslotte, een ander probleem is ook handel met koralen en schelpen voor souvenirs en decoratie. En dat foto wat daar getoond wordt, dat heb ik in Brussel getrokken. Dus daar was een winkel, daar kon je gewoon Koraalkolonies kopen, ook heel grote koraalkolonies. Die zien er misschien mooi uit, maar je bedreigt uh, de koraalraffen. Dus mag je op een koraal gaan zitten? Nee, ga je beter niet doen. Waarom? Omdat een koraal een heel fragiel en bedreigd dier is. Dank u wel. <applaus>